Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Welkom, ook iedereen die op andere wijze dan hier in de zaal het verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden.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 Meneer Eland, u was vanaf 1998 tien jaar lang de klantcontactpersoon, zo noem ik het, van Alstom voor de NS en High Speed Alliance. Alstom, een Frans bedrijf, bouwt onder andere treinen en is al bekend als bouwer van de TGV's die in Frankrijk rijden en ook onder de naam Thalys in Nederland bekend zijn voor de route Amsterdam-Parijs. Wij willen met u een verhoor houden omdat wij met u een aantal punten willen doornemen. Alstom doet lang mee aan de aanbestedingsprocedure voor de treinen die High Speed Alliance binnenlands en naar Brussel wil laten rijden op de HSL Zuid. En deze aanbestedingsprocedure duurt ongeveer 2,5 jaar en start in 2002. Ook in deze procedure bent u het aanspreekpunt vanuit Alstom. Ik zei het al, in dit verhoor hebben we vragen aan u over de aanbestedingsprocedure. Met name ook, komen we later op, het besluit van Alstom om in de laatste fase geen nieuwe aanbieding te doen. Dat is een punt waar we eh, straks op komen. Maar we beginnen helemaal bij het begin bij wat wel wordt genoemd de marktconsultatie. Alstom was namelijk, eh, zo begrijpen wij al, vrij vroeg in het totale proces bij het geheel betrokken, bij de HZL Zuid. Project. Ook rondom het besluit tot de aanleg van de infrastructuur is er al van gedachten gewisseld, is er al contact geweest met verkeer- en waterstaat. Kunt u aangeven op welke momenten Alstom echt serieus in gesprek is geweest over de HSL Zuid en over het beoogde vervoer? We zijn met name um, in het begin van het uh, opstellen van de specificaties door de staat voor het vervoer over die hoge snelheidslijn, zijn we betrokken geraakt in de marktconsultatie. En toen was er nog sprake van, een dat is later ook doorgegaan, een 300 km per uur segment. En een dat begon toen op te komen, 220 km per uur segment. En met name voor dat laatste segment zijn we een aantal keren in gesprek geweest met vertegenwoordigers van het ministerie, van Rijkswaterstaat en namens hen ook een aantal consultants die daar bezig waren om de... Ik nee, aan de concessie eisen, die moesten gaan gelden, uh, te detailleren. Oké, okay, dus u was echt wel betrokken bij de snelheden waarmee gereden zou worden over de hoge snelheidslijn. Was u ook betrokken bij het beveiligingssysteem, wat wij wel uh, vaker noemen het ERTMS systeem, totale beveiligingssysteem van de baan in contact met de trein? In mijn rol niet. Uh, ik was duidelijk alleen maar verantwoordelijk voor het rollend materieel. Ik kan me niet herinneren of collega's van mij die ook in de business van de, ja, het zijnwezen zouden zouden zeggen, ook van ERTMS verstand hebben of die betrokken zijn. Dat kan ik me niet herinneren. En vanuit de, uh, de treinen het beveiligingssysteem ERTMS, was u daarbij betrokken toen al werd gesproken over de HSL Zuid en het gebruik? Het is toen aan de orde geweest, maar niet, uh, daar, zijn niet, daar is niet over details. Niet specifiek nee. op dat punt, oké. Okay. Um, en over technische eisen die aan de trein zouden worden gesteld, bent u daarover geconsulteerd? Ja, daar zijn we over geconsulteerd. Daar hebben we ook de, de ingenieurs uit, uit Frankrijk bij betrokken, die in ontwikkeling van trein en nieuw treinmateriaal zaten. En met name op het gebied van de beveiliging en de brandbeveiliging zijn heel veel gesprekken uh, gevoerd. Oké, okay, dus dat, dat is wel beveiliging, maar niet het RTMS-systeem, nee. maar in algemene zin de beveiliging? De veiligheid van... van uh... Kunt u er iets meer over zeggen wat dat dan betekent? Um, wat waren dan uw, uw gedachten daarover? Er kwam toen al op dat er, een, dat er een, een, uh, zeker een groene harttunnel uh, was of zou zijn die waarvoor hele specifieke eisen gingen gelden. In die tijd was er meer en meer aandacht voor brandveiligheid in tunnels. En toen zagen we al voor ons dat een, een als ik het zo mag zeggen, opeenstapeling van van nieuwe regels ging gelden, uh, in, met name in die Groene Harttunnel en, en daardoor dus ook de hele lijn. En men heeft met ons besproken uh, wat voor eisen dat dan zouden moeten zijn, waar je dan aan moest denken... en of in het geval van Alstom daar ook bekendheid was met de wat meer specifieke eisen die zou, zouden gaan gelden op dat moment. Oké, okay, dus dat was echt een zoektocht naar welke eisen moeten we stellen, wat maakt het veilig om uiteindelijk te kunnen gaan rijden? Ja, zeker in die eerste fase leek het erop alsof men al wist wat men wilde en dat met ons uh, wilde wisselen of dat op de markt verkrijgbaar was. In de gesprekken herinner ik me, maar dat we van heel lang geleden, dat als wij een vraag stelden, we vaak de, de tegenvraag kregen, ook van de consultants. Hoe zou u het oplossen? Ja, ja. Voorzichtig gezegd concludeerden we dat we met z'n tweeën aan het zoeken waren op dat moment. Oké, okay, oké. Okay kijk even of mevrouw Vos op dit punt vragen heeft. Nee, niet over de marktconsultatie. Dan zoomen we even in op uh, de veiligheid van uh, het systeem. Kijk ook even naar ERTMS. Ook andere punten die u bespreekt vandaag. In 2002 gaat die aanbesteding van die treinen officieel van start... met de bekendmaking uh, in mei. Uh, het is denk ik goed om ook voor de mensen die dit belangstellend volgen... even uit te leggen hoe dat dan ging... Die aanbestedingsprocedure werd formeel gevoerd door aan de ene kant de Belgische spoorwegen... en voor de Nederlandse zijde door een bedrijf wat in Ierland was gevestigd. en, en NSFSC, eigenlijk Financial Services, een leasemaatschappij van de NS. Samen dus met die Belgische spoorwegen werden, eh, waren zij de, wat zo wel mooi wordt genoemd, de A Warring Authority. Degene die die trein kocht voor het gemak, om de mensen eh, niet te verliezen onderweg spreken wij over Haza, High Speed Alliance, een bedrijf dat die treinen zou gaan bouwen. Die was zeker in het begin van die aanbesteding eigenlijk nog wel erg in de lead. Later werd dat meer het bedrijf dat het echt ging kopen, maar op dit punt willen we nog even bij Haza blijven. Nou, nadat Alstom als kandidaatbouwer eh, geaccepteerd was, mogelijk eh, kon gaan bouwen, kreeg u ook op enig moment in december 2002 het bestek toegezonden. U gaf aan, u was al eerder wel betrokken, maar op een moment kreeg u echt het bestek en dat is het totaal van het technische en daarbij ook de commerciële eisen. HSA vraagt dan 16 treinen te uh, uh, leveren met een maximum snelheid van 220 km per uur en mogelijk is dus in optie nog 10 treinen. Uh, kunt u zeggen wat u vond van het bestek dat u kreeg toegezonden? Ja, dat is een hele algemene vraag. Uh, wat wel gelijk bij beschouwing van het bestek duidelijk was, was dat er um, toch wel heel veel nieuwe eisen in het bestek uh, te vinden waren. Uh, waarbij aan de ene kant, uh, als je naar de, de, ja, de MV-criteria kijkt van het bestek... Wat zit dat De economisch meest voordelige uh, criteria in die hiërarchie die daar opgesteld werd, was een van de dingen dat je zoveel mogelijk is weer Engels Proven Technology moest leveren, eh, waarbij we dat beschouwden tegen de eisen in bestek. En daar zaten heel veel dingen in waarvan we zeiden, ja, dat hebben wij niet in het pakket of op de toonbank liggen. Is dat expliciet gezegd? We willen Proven Technology en vervolgens krijgt u eh, dit eisenpakket waaraan u moet voldoen? Ja, dus, dus zo'n lijstje met, met opeenstellingen. Het begint met wat heel belangrijk is, de, de prijs per zitplaats en dan een aantal andere criteria waarop beoordeeld werd... Het stond niet bij volgens welke weging, maar dat was in die tijd nog niet nodig. Maar een van die dingen was het, het, de hoeveelheid of de omvang van, het, van de proven technology die er in de aanbieding zat. Oké. Okay. Um, een vrij nieuw onderdeel is RTMS. Ja. Kunnen we daar even op inzoomen? Want is RTMS nou gemakkelijk in te bouwen in een nieuwe trein? Ja, wat, wat noemt u gemakkelijk? Voor Alstom bijvoorbeeld? Ja, voor uw bedrijf? Ja, voor ons was dat, was dat doenbaar. Wij, wij kenden de ERTMS ook al uh, zeker van, vanuit de uh, techniek en apparatuur die je aan de baan zelf moet installeren. En wij kenden ook de technologie die je in de treinen moet installeren. Waarbij je vaak ook later ziet dat er aan de baankant een andere leverancier het baandeel installeert. En een, de treinleverancier vaak zijn eigen ERTMS oplossing in zijn treinstellen installeert. En dat moet dan goed met elkaar praten. We hebben verschillende mensen gesproken, ook over ERTMS inmiddels al. We hebben er veel uh, studie naar gedaan. Kan ik het als volgt uh, samenvatten dat ERTMS wel nieuw was, maar niet voor Alstom echt nieuw was? Dat klopt. Um, wat is een gangbare termijn om ERTMS in een trein in te bouwen? Er zijn verschillende u... versies, misschien moet ik dat nog even erbij duiden. Uh, als er een bepaalde versie wordt gevraagd, hoe lang zou Alstom daarmee bezig zijn geweest om het in de trein in te bouwen. Daar kan ik u geen goede schatting van geven, maar het, het inbouwen in een trein van de apparatuur. Dat zal, dat zal zeker wel uh, misschien 1, twee maanden zijn om het goed. En, en hoe meer treinen je maakt, hoe makkelijker en hoe sneller het gaat. Daarnaast heb je natuurlijk de versies. Je begint bij een versie. Het moet ook duidelijk zijn. In welke versie je met het de baanapparatuur moet spreken. Uh, het dialect waarmee je uh, gegevens uitwisselt. Er zijn soms uh, bestaande treinen of nieuwe treinen. Is daar nog verschil in? In een bestaande trein ERTMS inbouwen of in een hele nieuwe trein het gaandeweg de bouw uh, erop inrichten. Gaat dat dan laatste sneller of niet sneller? Uh, bij een nieuwe trein moet dat... Moet dat... Ik wil niet zeggen sneller, maar makkelijker gaan, omdat je van tevoren al weet in de, in de inrichting van de cabine en alle technische ruimtes die daar te, te engineeren zijn, dat dat spul erin moet. Als je een bestaande trein hebt, is het vaak woekeren om nog de plek te vinden waar die apparatuur dan ingebouwd moet worden en aangekoppeld met remsysteem en dergelijke. Dus, dus bij een nieuwe trein moet het, ik wil niet zeggen in, in de tijd, maar in, in, in het gemak van inbouwen makkelijker zijn. En dat is dus minder dan vier maanden. Mag ik dat dan zo begrijpen? Ja, dat durf ik ik heb niet in een fabriek gewerkt, maar dat, dat klinkt aannemelijk, ja. Oké, okay. kijk even naar mevrouw Vos. Ja, ik wil nog even wat vragen over uh, het moment dat u dat bestek zag. U zei dat u, uh, dat u vond dat er heel veel nieuwe eisen waren. En u was ook betrokken bij de marktconsultatie ja. daarvoor. Uh, was dat niet met het ministerie besproken dan, die, dat, die nieuwe eisen? Um, in algemeenheid wel. Mm -hmm. uh, de details die we daarna zagen, met name voor de... Voor de um, Eisen die aan het draaistelsysteem uh, uh, draaistel werden gesteld, daar kwamen toch dingen naar voren waar we zeiden, ja, dat, dat is echt innovatie. Dus dat, dat hebben we niet, want dat bestaat ook nog niet. Dat is ook nog nooit gevraagd. En dat is dat hen niet uit de marktconsultatie van tevoren gekomen, dat is ergens in die periode tussen het opstellen van het bestek en de marktconsultatie, heeft men bedacht dat ze dus uh, innovaties wilden op, op de draaistellen. In het geval van de gesprekken die daarvoor met Alstom zijn gevoerd wel, ja. ja. En um, u had het net ook over de MVI, de economisch meest voordelige inschrijving en die criteria die daar gelden. U zei net, uh, uit die criteria blijkt dat men proven technology wilde, wilde en tegelijkertijd heel veel nieuwe eisen. Um, wilt u daarmee zeggen dat de bestek op twee gedachten hinkt? Nee, uh, het, het speelt mee. Je moet, je moet aangeven en daar komt uiteindelijk ook... Uh, de discussie over waar je voor de technische eisen op een gegeven moment in je bieding moet zeggen, daar voldoen we aan, daar voldoen we nog niet aan. Die afweging, als je zegt we voldoen er nog niet aan, betekent het impliciet we moeten misschien innoveren of meer geld investeren. Mm -hmm. uh, maar ja, als je iets nieuws ontwikkelt, heb je weer minder en technologie, dus dat is een beetje een afweging op zo'n moment. Oké, okay, maar dat betekende de facto, dus dat uh, als u kijkt naar die MV, dat er nog wel, wel veel overleg zou moeten plaatsvinden. ja. ja. ja. Helder. Ja, nog even uh, terug naar ERTMS. Uh, het is u waarschijnlijk ook bekend dat dat later nog een issue is geworden, ERTMS. Ja, dat heb ik uit de pers begrepen. Ja. Uh, kunt u daar iets over zeggen, wat, u daar, wat daar uw beeld van is, wat daar is gebeurd? Nou, het beeld wat opkwam is, is hetzelfde wat, wat u en ik waarschijnlijk in de pers hebben gelezen, is dat... ...in de discussies over de, de planning van het leveren van de treinstellen van de, de firma die het gegund heeft gekregen. Het kennelijk heel lang heeft geduurd voordat men verder kon... ...doordat een bepaalde versie van software in, in mijn termen nog niet bekend was of vastgesteld was. Ik meen me te herinneren dat dat het issue was. Dat vond ik verwonderlijk. Waarom vond u dat verwonderlijk? Omdat je in die tussentijd al heel veel aan een trein kunt ontwerpen en bouwen... ...voordat je dat zeker weet. Maar ik ken het contract met de firma Anzal de Breda natuurlijk niet. Maar u herkende de problematiek niet uh, in de media zoals u dat zou zien als treinbouwer? Als treinbouwer niet, nee. nee. Nog even over die eisen. Hè? Uh, we hebben vanochtend ook een gesprek gehad over eisen. Uh, ik wil graag van u horen, als u daar een duiding aan moet geven, aan die eisen. Is dat nou, zijn dat nou typische eisen voor een hoge snelheidstrein of meer de eisen voor een. Snelle Intercity. Uh, wat is uw duiding van al die eisen die zijn gesteld? Zoals u het vraagt waren het uh, wel uh, naast de gewone eisen die je aan, aan treinstellen in het Intercity segment zegt tot 160 of 200 kent. Uh, dat er toch heel veel eisen zaten die, die uit het hoge snelheidssegment tevoorschijn kwamen. <tie> ook impliciete eisen. Als je dus naar 220 moet, moet je ook een volgende stap nemen. Dan moet je... Excuse, wat, aan je, wat extra's aan je draaistellen gaan doen, qua stabiliteit, ontsporingsbeveiliging. En de, je krijgt ook een moment dat je uh, aan drukdichtheid van je wagons moet gaan werken. Uh, daarnaast was, niet zozeer voor het hogesnelheidssegment, maar ook werden veel eisen gesteld aan de brandveiligheid. En dat betekende ook dat uh, er was één eis dat je 15 minuten het, het vuur binnen moest houden als het, als het ergens ontstond. Dat betekende extra, um, uh, extra uh, engineering aan met name de, de delen van de trein waar, waar motoren en, en hoogspanningssystemen zitten. die moet je helemaal inpakken. En dat was op dat moment gebaseerd op de, op de proven technology die we in huis had, Dat was nieuw. Dus dat waren zware eisen. Zowel voor brandveiligheid, maar ook voor het hoogsnelheids, quasi hoogsnelheidssegment wat erin zat. Waren het technische hoogstandjes? Nou, het was oplosbaar, uh, maar het heeft natuurlijk te maken met, met uh, je moet extra research doen, uh, je moet het testen, je moet het warm kunnen maken en dat moet binnen tijd en binnen een marktconforme prijs. Was het voor iedereen oplosbaar? Dat, dat, dat kan of ik niet. Bent u op enig moment nog benaderd om uh, um mee te denken aan de oplossingen? Nou, ik heb in die tijd eraan gewerkt, nee, dat, dat hebben we ik kan me alleen herinneren dat we intern veel vragen aan elkaar hadden. En die hebben we dan weer kunnen, kunnen wisselen met de aanbestedende dienst daarover. Dank u wel. Vraag Vos. Ja, dan gaan we naar de volgende fase, de biedingen. In de aanbestedingsprocedure dienen uiteindelijk vier potentiële bouwers in rond april 2003 een bieding in. En twee vallen dan onmiddellijk af, dat zijn Siemens en Bombardier. En dan gaat de procedure verder met twee aanbieders. Dat zijn Alstom en Anzaldo Breda. Was u toen bij de indiening van het bieding op de hoogte welke partijen er allemaal meededen bij die aanbestedingsprocedure? Ja, dat heb ik me afgevraagd of ik dat officieel heb geweten. Maar ik heb wel geweten dat er vier uh, aanbieders waren. Hoe wist u dat? Omdat ik... Uh, uh... ...toen rond het gebouw waar dat ingediend moest worden, heb gelopen om te kijken wie er, wie er aankwam. En Toen heb ik herkend welke, welke partijen daar eh, hebben aangeboden. Ik ja. kan me dat zo voorstellen dat u keek naar de kentekens en de, de, de auto's. En de... Zoiets, ja. <laughs> en toen had u uh, door dat het om deze vier bouwers ging. Ja, en daarna, ik kan me dus niet herinneren of wij er officiële mededeling van hebben gekregen... Misschien staat er zoiets in, de, in, de, in het bestek over de fases, maar het was duidelijk dat er vier aanbiedingen waren. En vrij kort daarna was het duidelijk dat er twee waren afgevallen. En dat... Even voor ons begrip, uh, krijgt u dan de opdracht uh, zoek ook even uit wie daar uh, rondrijden? Nou, werd mij wel gevraagd om even in de buurt van het gebouw te blijven. Het was natuurlijk een, een bepaald uur ja. uh, uh, waarop die aanbiedingen binnen is. moesten zijn. Ja. en Wij moesten... Uh, Twee, twee keer twaalf sets aanbiedingen maken in het Nederlands en in het Engels. Dus dat zijn nogal de dozen of kisten. Dus je zag wel dat er een auto met veel spullen binnenkwam in de garage. Ja, dat, ja, ja. zo is dat gegaan. Dus alle, dozen, alle auto's met dozen erachter in. Dat ze, daarvan had u zo'n vermoeden wie dat waren. Um, en Heeft HSA u nog officieel meegedeeld later welke partijen waren afgevallen? Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Dat niet weet ik niet. Um, en wist u op een gegeven moment dat Anzaldo Breda uw enige concurrent was? Ja, en dat hebben wij geweten. En hoe wist u dat? Ja, dat is waarschijnlijk wat je met een zieke term marktintelligentie noemt. Daar zijn we achter gekomen. Maar... En het kan best zijn dat het een keer <coughs> ons mondeling is meegedeeld. Maar dat... het was in ieder geval duidelijk dat we met z'n tweeën aan boord waren. Ja. En wanneer ongeveer, weet u dat, wanneer u dat helder werd? Ja, dat, dat zou, die offerte is in eind april ingediend. Ik denk dat we dat rond juni, juli moeten hebben geweten. Juni, juli wist u al dat u eigenlijk over was gebleven met ja. Ansaldo Breda, dus eigenlijk al redelijk vroeg in ja. die uh, procedure. Wat was uw indruk van Ansaldo Breda als uw concurrent? Hoe schatte u de kansen van Alstom in? Ja, dat, dat zijn twee vragen. Uh, onze indruk van Anzal de Breda als concurrent was dat het uh, niet de meest bekende was uh, op het gebied van Proven Technology in dit, in dit toch wel zeg maar, quasi high, high speed segment. Mm -hmm. um, onze kansen, dat is een andere vraag. Uh, je weet natuurlijk niet, als je naar de MV criteria kijkt, hoe men gaat, gaat beoordelen. Daar zitten ook criteria in. Hè, zoals uh, de, de prijs per zitplaats en, en, en zo. Dus, dus er was toch wel veel waar ook, ook deze firma uh, op kon gaan scoren. Maar ik heb altijd begrepen dat bij aanbestedingsprocedures ervaring heel belangrijk is. <coughs> U zegt net, uh, Ansaldo Breda stond niet bekend als een uh, hogesnelheidstreinbouwer. Was dan niet gelijk het gevoel van, nou ja, onze kansen staan er wat dat betreft goed voor, omdat wij al die TGV hebben gemaakt? Nou, we hebben het toch altijd wel serieus bekeken. Bedoelt u, serieus dat wij een kans hadden, maar dat de, de, de andere partij ook een goede kans had. Ja. Ja. Omdat u niet wist, precies wist hoe uh, die criteria gewogen zouden worden en wat uiteindelijk de doorslag zou geven? Klopt. En, en de, het bestek ging toch over een nieuw soort, trein, soort treinstel. Dus alles was nieuw, maar was het dan niet van tevoren helder van hoe precies die gunningscriteria gewogen zouden worden? Dan kan je toch een beetje een inschatting maken? Uh, het was niet, het was niet, bekend. Uh, was in niet best, bekend. In het bestek staat wel dat, dat er in volgordelijkheid van per, mm -hmm. prijs per zitplaats, uh, onderhoud, zo'n rijtje, ja. beoordeeld zou worden. Maar niet wat de wegingsfactoren waren. Dus u wist niet hoe zwaar het zou wegen dat u wel ervaring met hoge snelheidstreinen had en dat een ander dat niet zou hebben? Dat was niet bekend? Klopt. Oké, okay, helder. Um, dan ga ik naar het volgende onderwerp. Uh, vond u het eigenlijk een commercieel interessante opdracht? Het was in die zin commercieel interessant, omdat je in een het, in het tussensegment wat zich kennelijk ontwikkelde, uh, in Europa waarschijnlijk, maar in ieder geval in, uh, op de hoge snelheidslijn, dus in dat 220 kilometer segment, uh, ja, treinstellen gevraagd worden. ...werden op een lijn die daar speciaal voor geschikt is. Ja, dus een echte hoogsnelheidslijn. Is, is dat commercieel interessant of gewoon als treinenbouwer interessant? Als treinenbouwer is het interessant omdat je dan misschien een referentie opbouwt... ...die, die misschien later ook ergens anders je kan helpen. Mm -hmm. um, SEC gezien was die commercieel wat minder interessant... ...omdat de aantallen uh, behoorlijk laag waren. Het bestek praat duidelijk, en ik onderstreep dat... Ja. ...over een aantal van 16 tot 26 treinstellen. ...dat is voor een trein die je voor een groot deel nog moet ontwikkelen in componenten en in delen... ...levert wel uh, grote vaste kosten op die je over een klein aantal kunt uitsmeren. En wat is dan de normale orde grootte waar, waar Alstom aan gewend was? Um, voor een vergelijkbare opdracht? Ja, ja, voor een vergelijkbare opdracht in het hoogsnelheidssegment is het natuurlijk heel lang geleden door Alstom... ...die TGV ontwikkeld en die is doorontwikkeld. En daar zijn inmiddels weer nieuwe versies van... Waarbij je van tevoren weet dat in een aantal segmenten, in, in, met name in Frankrijk, maar daaromheen ook, daar uh, interesse en, en emploi voor is. Dus dan kun je, dan kun je, van tevoren heb je een goede marktverwachting van zo'n ontwikkeling. Hoeveel tcv's zijn er gebouwd ongeveer? Nou, dat weet ik niet. Maar dat zullen er, in alle versies, schat ik toch, toch zeker, meer dan 100 of misschien wel 200 zijn geweest. Ja. Oké, okay. dat is inderdaad wel een groot verschil met 16 ja. tot 26. Uh, het bot dat Alston deed, kunt u dat beschrijven voor ons? Welke aspecten daarvan? Ja. Hoe zag het er ongeveer uit? Wat, wat bood u aan? Aha, wij boden aan een, een tweetal oplossingen. Alle twee in een dubbeldex versie. Uh -huh. We hebben een aanbieding gedaan voor een, een trek-duw combinatie, push-pull. Waarbij een, een aantal wagons getrokken of geduwd worden door een, door een locomotief. Die ervoor en als je de andere kant op rijdt, daarachter geplaatst is. Um, een tweede aanbieding die ook uh, meegegeven is, is een aanbieding gebaseerd op een, um, een, uh, een trein waarbij de, de aandrijving verdeeld zit over de, over de trein zelf. Dat neem, noem je een electrical multiple unit. Dus op verschillende plaatsen in de trein zitten aandrijvingen waarbij je aan twee kanten een cabine hebt waar de mm -hmm. machinist aan zit. Mm -hmm. uh, dat waren onze twee aanbiedingen. en um, die waren enerzijds gebaseerd op uh, al bekende technologie voor de locomotief. De T13, die bestond maar weliswaar aangepast zou moeten worden. En de wagons waren gebaseerd op de uh, ontwikkelingen die we toen aan het maken waren. in het, Dat noemden we de M6-wagons, die dubbeldaks waren, die ook uh, in België aangeboden zouden gaan worden. Het andere aanbod was gebaseerd op een, op een familie. Intercity treinen die toen de Coradia duplex heette. Maar nog niet voor, dit, voor deze snelheden. Bestond die Corradia duplex al en werd die dan ook dus aangepast aan de eisen? Dat klopt. Die bestond dan? Okay. Ja. Um, uh, dat waren dus allebei dubbeldeks en ze konden ook allebei 220 km per uur? We hebben zelfs 220 km per uur treinstellen aangeboden. Want was dat al, die, die, het zijn dus eigenlijk twee platforms die bestonden... <coughs> Waren die platforms al geschikt voor 220, of waren dat die 200 km per uur trein? Die waren nog niet geschikt voor 220 km per uur. Die zouden dan geschikt gaan maken ja. voor 220 km per uur. Waarom heeft u geen TCV aangeboden? Um, enerzijds omdat die uh, TCV uh, veel duurder is dan een, een intercity-achtig treinstel. Ja. Anderzijds omdat die TCV... Uh, dat lijkt dan op Proven Technology, maar ook de TCV, als je die nieuw zou aanbieden, zou, zou behoorlijk omgebouwd moeten worden voor de eisen die op dat moment gingen gelden in het bestek. Daar is ook verder geen sprake van geweest dat dat een oplossing zou kunnen zijn. En het aantal zitplaatsen in het TCV? Die... Ja, die... Zou, zou dat wel zeg maar, aan die eisen van rond de 550 kunnen voldoen? Dat weet ik niet. Die, die beschouwingen hebben wij niet, uh, niet gedaan op dat moment. Nadat u het bod had ingediend, en dat was in, uh, in april 2003, uh, controleerde HAZA of u voldeed aan alle gestelde eisen. Dat waren er ongeveer 1750. Voldeed die bod in eerste instantie aan al die eisen? Nee. Nee. En kunt u iets zeggen op welke punten dan uh, uh, dat bod niet voldeed? Nou, er werd een onderscheid gemaakt in, in de, uh, het voldoen aan de commerciële eisen en aan de technische eisen. Ja. We hebben wel een een bod gedaan en dat mocht ook. Dat stond ook beschreven voor uh, een, een, een aanbieding die met een prijs die erbij hoort voor het voldoen aan alle commerciële eisen. En als je dat deed, mocht je ook een B-aanbieding doen voor een uh, uh, waarbij niet alle commerciële eisen gehaald werden, waarbij de prijs natuurlijk gunstiger werd. Welke was dan A? Welke was B? Um, de B-aanbieding was met niet voldoen aan alle commerciële eisen. En was dat die trekduw of was Nee, nee, het nee. Dat, dat, was, dat was. Ik denk dat we dat voor. Alle twee die aanbieding ook weer gedaan. Okay, dus dus vier aanbiedingen op commercieel vlak. Ja. En daarnaast in de technische lijst um, kan ik u zo niet zeggen op welk pu welke punten wij voldeden en niet voldeden. Uh, in, de, in de eerste aanbieding. Dat is, uh, u zegt hetzelfde: er zijn ontzettend veel eisen geweest. Dus maar was er een, bijvoorbeeld één, werd niet één eis die uh, uit de technische lijst waaraan u niet voldeed? Moet ik dan denken aan uh, de grootte van de ramen? of... of uh, nou, de, ja, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Waren, er waren aspecten van, van uh, draaistaltechnologie, aerodynamica, uh, aantal zitplaatsen. Uh, dus een heleboel eisen die niet uh, in eerste instantie als, als, als uh, ja, afval-eisen werden bestempeld. Maar daar waren heel veel eisen tussen waar we van zeiden: ja, je had, je had twee mogelijkheden te zeggen. We voldoen, punt. Of we voldoen niet helemaal, maar. Of lezen we het nou goed dat ook. Hè, dus dat is heel moeilijk te zeggen. Dus zo is onze aanbieding, uh, heeft onze aanbieding gestalte gekregen. Is dat wat u net zei? Van oké, okay, veel eisen, maar daar, daar kan je altijd over praten. Ja, wij hebben de, wij hebben de, de richting gekozen um, om uh, gewoon eerlijk over al die eisen in, in gesprek te gaan. Waarvan we zeiden: dat als je het sec leest, voldoen we niet sec. En dat. Stond ook in het bestek beschreven dat er daarna, als je door mocht, een ja. onderhandelingsfase kwam waar dit soort aspecten aan de orde kwamen. En die gesprekken gaan die dan over dat u zegt, uh, nou, je stelt al deze eis, maar je kunt het beter zussen me zo doen? Dat is de insteek van die gesprekken? Ja, we, we hebben, nou, in, de, in, de, in de eerste aanbieding hebben we ook beschreven hoe wij de eisen interpreteerden of welke oplossing wij zouden zien die misschien niet helemaal voldoet aan de gestelde eisen. Kan je dan Op zeggen alle dat, punten. Dat het een, een, een, een realistische opstelling is? Ja, dat was een realistische uh, aanbieding naar mijn idee. Of naar mijn, mijn uh, e herinnering. Waarbij je zegt: kijk, u vraagt dit. Dit kunnen we u bieden. En we denken dat we hiermee ook een, een, een passend uh, voorstel doen. En even ons begrip, is dat nou gebruikelijk dat je niet in eerste instantie voldoet aan alle eisen en dat je dan wel daarover in gesprek gaat? Of zijn ja. er dan ook. Uh, Procedures geweest waar je in één keer wel kan voldoen? Nou, ik heb er niet zo verschrikkelijk veel gedaan, want dit, dit heeft ook al jaren op zich geduurd. Maar het, het was in, in, de, in de aanpak van Alstom in die tijd wel gebruikelijk om, om, zodra je de eerste aanbieding deed, al aan te geven op welke punten we op zijn minst even met elkaar moesten spreken. Ja. En, maar, misschien moet ik mijn vraag iets meer uh, verduidelijken. Is het gebruikelijk om op een gegeven moment ook in. Heb, in die fase in gesprek te gaan met de vragende partij van wat je wil, kan eigenlijk niet, dat kan je beter zo doen. Is zo'n bestek zeg maar helemaal gebeiteld of is dat uiteindelijk dan ook nog wel... In deze vorm van aanbesteden was dat bestek niet gebeiteld. En okay. was er ook aanleiding om daarna over in gesprek te gaan. En hoe en, en wanneer communiceerde u met HSA over uw bod? Hoe ging dat? Wij hebben op een aantal momenten contact gehad met elkaar waarbij we het in eerste instantie al konden toelichten op hoofdlijnen. Um, we hebben ook de aanbestedende partij een keer mogen uitnodigen in onze fabrieken, waarin, waarin op een aantal punten nog gesproken werd met technici. En we hebben op een gegeven moment een, een hele vragenlijst ontvangen, waarbij men ons vroeg die te beantwoorden. En dat ging met name over de, de punten waar ze nog geen voldoening hadden gevonden in onze aanbieding. En wat doe je dan? Je krijgt een hele vragenlijst en hoe, hoe, hoe, wat gaat er dan gebeuren? Die vragenlijst is mijn ontvangen ergens halverwege juni 2003. Ja. Die vragen, dat waren in mijn herinnering iets minder dan 1100 vragen, technische vragen. Is, is dat veel of is dat weinig? Is dat normaal? Wij vonden dat heel veel. Heel veel, 1100 vragen. En we hebben die in... In een, van, ...in een tijdsbestek van uh, een maand mogen beantwoorden in het Nederlands. Dus toen hebben wij die periode gebruikt met een, uh, een hele club uit, uh, uit Frankrijk met name... ...om die beantwoording te doen. Dat ging over allerlei aspecten, van, van de deur tot de beveiliging, tot aerodynamica. En in de laatste periode hebben we toen met een zeven zevental mensen... Hebben die ...zitten vertalen in het Nederlands... En die, die, vragen, die beantwoording hebben we toen weer ingediend bij, uh, bij de aanbestedende dienst. En dat allemaal in één maand tijd? Ja. Dat was hard werken. Ja, dat was. Hard werken. Ja. En dan, op welk moment voldeed Alstom dan wel aan, uh, alle volledig aan de gestelde eisen? We hebben nooit volledig aan alle technische eisen voldaan. Nooit. In, onze, in, onze a, in de, de verbeterde aanbiedingen daarna. We hebben wel veel verbeteringen kunnen ja. aanbrengen, maar we hebben nooit 100% voldaan met een we comply statement voor elke eis. Is dat, is dat normaal dat je op alle gestelde eisen we comply moet kunnen zeggen? Nee, D niet, in deze, niet in deze aanbestedingsvorm. Er uh, wordt bedoel... niet gezegd, u moet overal aan voldoen, anders valt u af. Oh, dus in de vorm was al gekozen van dat het niet uh, 100% uh, hoeft te voldoen? Dat was, was Precies staat het zo in het bestek. Er was wel duidelijk aan welke eisen je echt sowieso moest voldoen. En dat mm -hmm. zijn ook de, de beschouwingen geweest die me in de, de quick scan heeft gedaan na het indienen van, het, van de eerste aanbieding. Mm -hmm. Waarop één of twee van de aanbieders afgevallen zijn. Mm -hmm. uh, meestal de aanbestedingsprocedures. Ik ga nu even iets vragen misschien uh, over de aanbestedingsprocedure zelf. Uh, dan horen biedingen eerst beoordeeld te worden uh, op die eisen. En dan in een latere fase, kort voor de onderhandelingen, beoordeeld te worden op de gunningscriteria, die, die MVW net. Is deze procedure in die zin gaan zoals dat hoort? Ja, u noemt het woord beoordeeld. Maar we hebben niet de indruk gekregen dat we uiteindelijk beoordeeld zijn. Niet? Nee. We hebben uh, die hele, dat noemen ze, de, de onderhandelingsfase doorlopen. Ja. waarin we op een aantal punten, momenten met elkaar hebben kunnen spreken. We hebben ook die, uh, die vragenlijst beantwoord, uh -huh. die wij hebben mogen toelichten. Trouwens, als ik goed me herinner, eind november 2003. Een tweetal dagen is er toen gesproken met, uh, met experts van, uh, van de aanbestedende dienst, zowel uit Nederland als, als ook enkele Belgische uh, experts. Ja. Um, en daarna is een, is een, is een, een echte uh, final offer, zoals het in het bestek staat, ingediend... ...die wij op 5 december hebben ingediend. Dan verwacht je dat je dan, dat dan de, de, de machines bij de aanbesteden dienst gaan draaien... ...van nu gaan we uh, naar de criteria kijken. Kijk, Wanneer verwacht u dat dan? Dus U, uh, uh, u bent dus de hele tijd in gesprek over die criteria, uh, uitleg en dergelijke, tot november. Um, Waarom, kunt u uitleggen waarom dus pas in november 2003 uh, is gestart met de onderhandelingen? Vanwege al dat uh, overleg? Nou ja, voor zover je het over onderhandelingen hebt, uh, er, zijn, er is een aantal momenten geweest dat we met elkaar gesproken hebben. En dan werd er gezegd, uh, is één keer gezegd in het begin, uw ene aanbieding van die van dubbeldex die uh, Coradia duplex mm. nemen we niet mee in de beschouwing. Want die vinden we niet goed genoeg op. nu al niet op zitplaatsen of, of ontsnapmogelijkheden. Ik weet niet wat de term was. Maar. Dus men, het was ons wel gelijk duidelijk dat we op één aanbieding doorgingen. Die pushpool? De pushpool. En, en de, ja, de echte onderhandelingen komen op het moment dat je, dat je vragen krijgt. Van ja. hoe zit dat? Kun je dat niet verbeteren? Wat betekent het als je het nou wel doet? En, nou, dat zit eigenlijk verscholen in die, in die vraag-en-antwoord. Um, ...fase die bij de beoordeling van de antwoorden erg lang heeft geduurd... ...maar ja, dat, op dat moment werden we in de tussentijd niet gebeld van kom het eens uitleggen. Hebben we dat nog kunnen verduidelijken op uh, eind november? Ja. Dus eind november pas eigenlijk begon dan naar uw beleving die onderhandelingsfase? Ja. Ja. u zegt eigenlijk, eigenlijk ben ik niet beoordeeld. Want ik kreeg eigenlijk direct snel daarna kreeg ik, uh, het verzoek tot een best en final offer. Oh, dan, dan heb ik u verkeerd begrepen. De, de echte beoordeling ja. op, de, op de criteria... Ja. Uh, gebeur, uh, ...gebeurt in mijn beleving op het moment dat je de best en fijne offer hebt ingediend... ...op basis van alles wat je in de tussentijd met elkaar besproken hebt. En ik neem aan dat dan de beoordeling gebeurt... ...waarna, zoals hier beschreven, de gunningsfase ontstaat. Uh, hoe kun je... Uh, ja, je kunt in de tussentijd vragen hoe goed vindt u ons... ...of uh, zijn we nummer één of twee, dat, dat krijg je niet te horen natuurlijk. Dat krijg je niet te horen, maar... Als, nou, als ik u voorraad dat uit ons onderzoek blijkt dat de aanbieding van Alstom, dus die tract-tour-combinatie, wel op gunningscriteria is beoordeeld. Wat, wat vindt u daarvan? Nou, we zijn heel benieuwd te horen hoe dat, hoe dat eruit heeft gezien. Dan, ja. Dat weet u niet. Dat is u niet eh, nou ja, het is, het is een hele, hele raar, raar antwoord. Maar eh, nou, we komen daar misschien later aan wat, ja. wat er in december is gebeurd. Eh, dan komen we inderdaad zo meteen ja, op op die, op die fase van de we dan. dan eh, maar... Um, ik probeer het zelf ook nog eventjes te begrijpen. Dus u, u bent uh, tot november eigenlijk bezig met verduidelijking van de criteria. Um, um, en u zegt, ik ben eigenlijk niet beoordeeld. En wij, hè, het, lijkt, het is ons voorgekomen dat u wel beoordeeld bent op die gunningscriteria. En u zegt, dat is ons nooit geworden. Waarbij ik onder beoordelen versta... U bent het wel of niet geworden of u bent wel een of niet lijstje gekregen de, de, de ja. preferred supplier op basis van u bent net iets beter van dat hè? we willen eerst met u verder praten over een contract dat, dat bedoel ik met beoordelen ja. is is u in die tijd ook uh, gevraagd om eventueel de snelheid te verhogen naar 250 km per uur nee helemaal niet nee, nee. ik geef even het woord aan de voorzitter het is altijd de bedoeling dat een aanbestedingsprocedure helder is, transparant is. Iedereen die meedoet goed weet waar die aan toe is. Maar als ik u zo beluister, heeft dat u dat niet zo ervaren? Dat klopt. Waarbij ik wel de aantekening maak dat daarna is de wetgeving en de regelgeving wat dat betreft wat strakker geworden. Dat er in die fases zoals die in het bestek ook van tevoren werden aangekondigd. Uh, ...ja, wel momenten overgangen naar een volgende fase zijn beschreven... ...maar daar werd niet bij beschreven op welke gronden... ...en die hoeft ons dan ook niet duidelijk meegedeeld te worden. Zo interpreteer ik dat. Het was voor ons niet helemaal helder, dat ben ik wel met u eens... ...wanneer we nou um, naar de volgende fase gingen. Het is dat ons duidelijk is. dat wij onze aanbieding geaccepteerd is. Het is ons duidelijk dat wij in een onderhandelingsfase zijn gekomen... ...waarbij met ons gesproken is over... Uh, een heleboel eisen en, en zaken die men toch graag wel ingevuld zou willen zien of verduidelijkt zou willen zien. En er is ons ook gevraagd om een final offer te maken. Dus dat zijn wel de heldere punten in de, in de procedure geweest. Maar voor het overige, bijvoorbeeld de weging waarop u bent beoordeeld, daarin, op dat punt tast u eigenlijk nog een beetje in de duister. En wat ik u beluister, eigenlijk tot op heden weet u nog niet precies uh, waar u nou op bent beoordeeld in positieve dan wel negatieve zin. Dat klopt. We hebben inmiddels door de verhoren die u hiervoor heeft gevoerd wat meer inzicht gekregen, maar dat waren wel nieuwe dingen voor ons. In een aanbesteding kunnen allerlei aspecten een rol gaan spelen. We hebben tot nu toe even gesproken over de gunningscriteria, maar er zijn ook andere aspecten die mogelijk een rol hebben gespeeld. Heeft u... Nou, de indruk dat er nog zaken een rol hebben gespeeld die niet direct in de aanbesteding waren besproken of waren voorgehouden, maar die, waarvan u toch het gevoel heeft gekregen dat ze een rol speelden? U bedoelt naast de, de commerciële en technische aanbieding ja. die wij voerden? Nou, wat wel duidelijk was in die tijd was dat, dat de firma Alstom breed, hè, Alstom Transport is een, is een deel van Alstom wel in, in een financieel wat mindere situatie uh, was. Daar zijn ook volgens mij audits op uitgevoerd door uh, de Nederlandse spoorwegen. Verder gis ik of dat mee heeft geholpen. Er is ons nooit verteld, u staat er slecht voor, dus u gaat niet, niet, niet door. Dat, uh, zo niet, nee. Nooit heeft u de indruk gekregen dat die financiële uh, positie... een serieuze rol heeft gespeeld in de aanbesteding, maar u sluit hem niet uit? Die sluit ik niet uit, zeker omdat we wisten dat er ook... Hè, dat, dat, dat mensen van de NS bij ons een, een audit een keer hebben het uitgevoerd. Is dat gebruikelijk als Alstom een aanbieding doet dat er dan een audit wordt gedaan naar de financiële positie? Nou, of van was dat een signaal van, voor u? Van Alstom weet ik het niet, maar het was wel een signaal natuurlijk. En ik, en ik begreep dat signaal ook wel. Je wil als aanbestedende aan dienst natuurlijk wel weten met welke firma's je, je bezig bent. Omdat dat lange trajecten zijn. Maar we hebben dat niet als een bedreiging gezien. Nee. En nu uh, hebben we uit verschillende verhoren begrepen dat en uit de stukken dat enkeldek dubbeldek dat dat eh, niet criteria waren die als zodanig waren geduid. Heeft u de indruk dat dat wel heeft meegespeeld? Achteraf gezien wel, ja. Uh, Terugdenkend naar aanleiding van wat ik in uw verhoor ook heb opgepikt. Weet ik wel dat het ons één of twee keer gezegd is van ja, dat dubbeldek en uh, bagage en dergelijke. Dat kan, dat kan meewegen, maar het was, het was absoluut geen criterium in de uitschrijving. Maar het is u wel voorgehouden van goh, waarom een dubbeldek? Achteraf gezien is daar wel een keer een gesprek over geweest. Ja. En als ik het vraag waarom een dubbeldek, wat is dan het antwoord aan mij? Omdat waar dat gebaseerd was op de aanbiedingen of de technologieën die we op dat moment het, het meest voorhanden hadden. Om, uh, die het, het meest proven technology konden bieden. Uh, zo herinner ik mij dat. Ja, omdat u zich realiseerde, waar we helemaal in het begin over spraken. dat er zoveel eisen waren. wilde u ja. die overall eisen, die proven technology daaraan voldoen en daarom kwam u met die, en, de, met die en, dubbeldekker. En de, de, de hoeveelheid zitplaatsen. En de hoeveelheid zitplaatsen. Ja. Lag het nou voor de hand dat er uh, dubbeldekkers zouden worden aangeboden? Ja, wat mij betreft wel. Als je op een, ja, noem het maar even populair, een Intercity Plus segment aanbiedt. Dan wil je toch, zeker voor de, de vervoersmogelijkheid waar men het over had bij de, de shuttle, zoals die oorspronkelijk heette. Je toch zoveel mogelijk passagiers op een comfortabele wijze, maar, maar snel over wat grotere afstanden dan de gewone Intercity te, te verplaatsen. Het, het echte hoge snelheidssegment heeft weer een heel ander soort comfort met zich, wat ook minder stoeltjes oplevert. Dus zo hebben we dat dus gezien. En was iedere was keer niet... weer de spanning, ja. een intercity of een hoge snelheidstrein. Ja. Het zat er iedere keer een beetje tussenin. En ook ja. op dit punt was het voor u uh, beide mogelijk, ja. dubbeldek of enkeldek. Ja. Ik heb nog één vraag aan u over uh, dit onderwerp. U zei net uh, dat u uh, heeft gekeken naar onze verhoren en dat u, dat u nieuwe inzichten heeft opgedaan. Welke nieuwe inzichten? Het waren met name de inzichten van de... Van de tijdlijn die ik, die ik probeerde in te vullen. Uh, op welk moment met wie gesproken werd en wanneer die final offers zijn gekomen. Maar daar kwam ook dit, dit aspect van die enkeldek oplossingen naar voren. Dat men daar bij de, bij de NS, bij NS Financial en bij de misschien bij de Belgische spoorweg toch ook wel van gecharmeerd was. Nou, sorry, waar was de, de Belgische spoorwegen van gecharmeerd? Van de, van de Belgische spoorwegen weet ik niet zeker, maar in ja. ieder geval de aanbestedende dienst was, was wel gecharmeerd van ja, de oplossing ja. die de andere partijen uh, Omdat aanbod. een dubbeldeks gewoon oncomfortabeler is voor een reiziger? Nee, maar ik heb aspecten gehoord, maar goed, ik, dan moet ik, uh, ja. u weet meer van die voor dan ik, heb ze alleen gezien. Maar daar ging het over aspecten van um, het verplaatsen binnen de trein met, met bagage, omdat je natuurlijk een wat, wat, wat langere afstand uh, aflegt en... De in, de, het in- en uitstapregime, waar wij trouwens wel berekeningen over hebben gedaan, naar mijn weten. Omdat we natuurlijk met die snelheid en met die reistijd eh, iets moesten zeggen. Maar het is u eigenlijk pas na vorige week geworden dat dat zo belangrijk was? Dat stond niet zo dat helder. Het zo belangrijk is geweest, is me na vorige week geworden. Oké. Okay. Want u zei, had net ook al over uh, de tijden, zeg maar. Daar wil ik het nu ook over hebben, over die fase van de ja. best and final offer, dus eigenlijk uw finale bod. Uh, eind november 2003 vraagt HSA u een eindbod, uh, dat is het best-and-final-offer. En dat moet u uitbrengen uiterlijk 5 december 2003. En dat gaat om een bod voor 23 treinen op dat moment. En dat is een bekend moment dus in aanbestedingsprocedures. Uh, en op basis van een best-and-final-offer wordt uiteindelijk een keuze gemaakt. Ja, het ging over 19 uh, in basis plus 4 optie ja. treinstellen. En dan wordt ook bepaald welke partij de voorkeurspositie krijgt. En u dient dan op 5 december dat best and final offer in. In hoeverre week dat bod van 5 december af van uw eerste bod? Nou, aan detail weet ik dat echt niet meer, maar we hebben daar in ieder geval in verdisconteerd de, de uitkomsten van de onderhandelingen die wij in, in technische zin met elkaar gevoerd hadden, ook op basis van die hele vragenlijst. Mm -hmm waarin wij ook verbeteringen hebben aangebracht en op een aantal punten gezegd hebben, nou, oké, okay, we voldoen of u ziet dat we voldoen. Dat hebben we meegenomen. Ja. En, maar dan moet ik gissen, er is een, een beste prijs niet gelegd, neem ik aan. En die beste prijs was iets lager wellicht dan het eerdere bot. Ja, dat denk ik wel. Ja. Want daar heb ik je dan over vragen over gekregen. En uiteindelijk die beste en final die... offer ja. heeft ook met ja. de beste prijs te maken. Ja, en heeft u dat best and final offer na 5 december nog aangepast? Nee. Niet? Nee. nee, want dat was een final-offer. Um, en dan gebeurt er in deze procedure iets bijzonders. Um, een paar dagen na het indienen van die best-in-final-offer, dus een paar dagen na 5 december, dan vraagt HSA u een nieuwe aanbieding te doen. En nu voor 12, in plaats van die 19 plus 4 treinen. Um, hoe ging dat? Ik kreeg een telefoontje, een e-mail, een formele brief. En wanneer was dat precies? Precies weet ik het niet meer. We zijn kort daarna in mijn geheugen, na die 5 december, dat 5 december moment, ben ik gebeld door uh, meneer Smulders. Gebeld? Ja, ja om, en die vroeg of ik uh, langs kon komen op het kantoor van Haarza. In Utrecht? In Utrecht. Ja. En ik heb daarover contact gehad met mijn... Uh, Leidinggevend in, in Parijs. En die zei: nou, gaat het maar aanhoren. Er is iets, maar we horen het wel. Dus ik ben naar, naar dat kantoor gegaan. Daar werd ik ontvangen door meneer Smulders en meneer Kitsen. En die hebben mij verteld dat er omstandigheden waren waarbij men met minder treinstellen wilde beginnen op deze concessie. En toen hebben ze mij gevraagd of ik als firma. ...een aanbieding wilde aanpassen naar, uh, op basis van wat we inmiddels met elkaar uh, gewisseld en aangeboden hadden... ...voor twaalf treinstellen. Met eventueel een optie van... Uh, dit is geloof ik wel verteld, maar het was met name twaalf treinstellen. Maar nog even dus voor... Het gaat even op het moment, want u zei net ook dat is een nieuw inzicht voor mij. Dat moment uh, u, toen meneer De Smulders u belde, zei hij nog niet waar het over ging. Nee. U bent even naar uw uh, collega's in Frankrijk gegaan en gevraagd, zal ik, dat ge zal ik naar die afspraak gaan? Op die dag, en u kunt waarschijnlijk in uw agenda nog vinden uh, wanneer dat was, dat u uh, dat daar gehoord heb ik heeft. heb ook in voorgaande periode erg naar gezocht. Ik heb dat niet kunnen vinden. Of in mijn herinneringen is het... is het rond de tien dagen na die, na die 5 december. Maar... Zo rond half december pas ja. hoorde Alstom uh, uh, uh, uh, dat ze een nieuw best-and-final-offer -in moesten indienen voor een... Veel lager aantal treinen. Ja. Hoe reageerde Alstom op deze vraag? Alstom heeft toen als volgt gereageerd daarna, want ik, het is daarna natuurlijk ook schriftelijk aan ons medegedeeld. Alstom heeft gezegd. Um, wij um, willen eerst dat u op basis van de BAFO best een final offer, best final offer ja. van 5 december. Laat weten vanuit het bestek in welke waar beschreven staat dat je in een gunningsfase ingaat, met welke, um, ja, weer Engels preferred supplier u door wenst te gaan. Mochten wij dat zijn, dan zullen we daarna eens reageren. Tot die tijd krijgt u van ons geen aanbieding. Dus de reactie van Alston was, ga nu ja. eerst maar je eigen procedure volgen, namelijk ons beoordelen op de gunningscriteria en dan praten we verder. Ja, en de, de argumentering daarvan, ik weet niet of dat meteen is meegegeven, is altijd geweest. Um, u vraagt één na dat best een final offer moment. vraagt u een nieuwe aanbieding. Dat is volgens ons buiten de procedure. Um, bovendien vraagt u iets wat buiten de besteksbrandbreedte valt, namelijk 12, terwijl er toch duidelijk overal 16 tot 26 treinen staan. Buiten de besteksbrandbreedte, even uit, uh, kunt u dat nog even uitleggen? Het is echt niet, uh, mag het niet om zoveel minder te vragen? Wat bedoelt u met de bank? Dat weet ik niet of dat op dat moment niet mocht. Het was onze, het was onze interpretatie van de, van de vraag die men in ons stelde. En we hebben dus niet keihard gezegd: we doen nooit meer mee. We hebben ook niet mm -hmm. gezegd: we trekken ons terug. We hebben gezegd: we willen eerst weten wat u nou in uw gunningscriteria ja. van, ons, van onze aanbieding van 5 december vond. Ja. En als daaruit was gekomen, maar dat is dan mijn vervolginterpretatie. Want we hadden sowieso voor de andere partij gekozen. Nou, dan hadden we elkaar een hand gegeven en dan was het klaar. Maar dat is niet gebeurd. Want u nee. zei net, ik ben nooit beoordeeld op de gunningscriteria. En dan heeft nee. het echt over deze, dit moment eigenlijk. Ja. ja. En heeft Hazan nog toegelicht waarom er na die best en final offers uh, nieuwe aanbiedingen gevraagd werd? Hebben ze dat nou goed uitgelegd? We hebben wel een, een, een gesprek aangevraagd daarna... Meer in juridische zin. We zijn op het kantoor van de NS geweest met, met vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst. En daar was een jurist erbij van de NS. En we hebben ook met onze legal counsel hebben daar vragen gesteld. Hoe kon het nou dat u, dat u in deze fase eh, een andere vraag gaat stellen? Mm -hmm. En daar hebben we herhaald wat we, wat we in eerste instantie zeiden. We hebben het daar in ieder geval duidelijk uitgelegd. Hè. U, u treedt wat ons betreft buiten de bandbreedte. U moet ons eerst beoordelen op de echte. Best een fine offer. Mm -hmm. um, nou, daar kwam in mijn herinnering niet veel meer uit dan dat we de standpunten hebben gewisseld. En dat was het dan. Dus u zat op kantoor van NS en niet HSA? Begrijp dat goed? Zei je dat? Ik kan me herinneren dat we in, niet bij HSA zaten, maar in het, ja, dat noemen ze, hoofdgebouw 4 of gebouw 4 in Utrecht. Dus gewoon in Utrecht bij de, bij de NS. Uh, en weet u nog wanneer dat gesprek plaatsvond? Was het in januari of in december? Ik, nee, ik weet het niet echt zeker. Ik, het is niet later dan januari geweest. Maar in dat gesprek daar kwam u eigenlijk niet verder. U wisselde standpunten uit en dat was het. Dat was het. Is er nog een gespreksverslag gemaakt van die bespreking? Wij hebben het, ik heb nog wel contact met Alstom gehad. Ik, zoals u weet werk ik daar al heel lang niet meer. Nee. Wij hebben dat niet kunnen terugvinden. Niet kunnen terugvinden. Um, en nog een. Maar mag het nou eigenlijk volgens de regels van de aanbestedingsprocedure om um, op dat moment uh, de, een, een andere bieding te vragen en zoveel minder? Dus die twee dingen. Nou, ik ben geen jurist, dat, dat weet ik niet. Dat kan maar kan ik u, geen, u, geen goed antwoord. U u wel. U heeft wel als Alstom gezegd dat het u bevreemde dat u na een best en final offer nog een final offer moest maken. En u heeft ook gezegd dat het aantal uh, treinen, wat, wat, het verminderde aantal, dat dat zeer vreemd was. Ik denk dat die combinatie voor ons reden was om te zeggen, hier gaan we nu eerst even niet op in. U zei net, het viel buiten de procedure. Wat bedoelde u daarmee? Nou, als je naar de, het bestek kijkt, ja. daar worden die fases ook in, in, in aangestipt. Ja. En daar staat gunningsfase na final offer. Ja. En in de gunningsfase... Beoordeelt de, ja. de dienst en zegt: met ja. u gaan wij eerst eens proberen een contact te sluiten. En dat is niet gebeurd. U heeft vorige week ook uh, wellicht gehoord dat in die tijd al wel gesproken werd met de andere partij. Voorzitter, u geeft aan dat u een aantal verhoren heeft gehoord. Het is misschien goed om dan even een paar uh, punten naar voren te halen. U heeft dan waarschijnlijk ook gehoord dat de NS er uh, uh, aan bijgedragen heeft dat het aantal treinen is verminderd, men het dus al wist voor best-and-final-offer. U heeft HSA horen zeggen dat zij dat nog niet zo scherp hadden op het moment dat ze die best-and-final-offer vroegen. Nou ben ik benieuwd hoe u dat nu duidt. U zat op dat moment bij NS. Is u bekend geweest dat NS op dat moment eigenlijk met u een gesprek voerde... ...over best en final offer terwijl zij al wisten dat ze minder treinen gingen bestellen... ...op het moment dat HSA u die best en final offer vraagt. Is dat aan de orde geweest? Ik zat toen bij Alstom, maar ja? ik praatte met, met NS. We hebben misschien al het ook mensen van NS Financial Services ontmoet. Um, dat was voor ons nieuw. Heeft u de indruk gehad dat, dat de NS open was daarin naar u? Dat zij het eigenlijk al wisten op het moment dat Haza de best en over offer vroeg? Ja, dat is een interpretatie achteraf, omdat ik nu gehoord heb ja. hoe, hoe de verschillende... Wat vindt u uh, daarvan? Nou, mijn, mijn oordeel daarvan is dat op dat moment er geen, uh, geen level playing field uh, situatie meer en meer was in de, in de procedure. En dat is een net woord voor, voor die je vertaalt met dat allen gelijke kansen hebben op dat moment. Mm. En het feit dat er... Men eigenlijk al de beslissing had genomen met minder treinen te moeten beginnen en toch een best een fijn offer vraagt. Ja, dat kan natuurlijk ook komen omdat je toch op een gegeven moment vraagt, wilt u een, een BAFO maken? Dat, dat kost een paar dagen of weken en het kan ook parallel gelopen zijn. Hmm. Maar we hebben we wel... vanmorgen horen zeggen dat zo'n uh, aanbestedingsprocedure voor een treinenbouwer wel een miljoen ...euro kan kosten. Zijn dat nou ook bedragen waar uh, Alstom mee gerekend heeft bij de aanbieding... ...of inmiddels misschien nog wel meer, omdat u langer in de procedure zat... ...en met een team nog alle eisen? Ja, we hebben wel een inschatting eer. gemaakt, die, die inschatting... ...maar dat is voor de hele periode van marktconsultatie... Uh, ...we hebben nog budgetoffertes voor de verschillende aanbieders... ...voor de concessie gemaakt enzovoort. Ligt dat tussen de 4 en 5 miljoen tenderkosten, zoals dat heet. Hm. En dan heeft u aan het eind het gevoel gehad... Uh, dat het niet een gelijk speelveld was. Dat u niet bent beoordeeld op basis van wat u was gevraagd. Nog even over die uh, level uh, playing field discussie die u uh, aanstipt. Uh, had u het idee dat anderen al eerder wisten dat er minder treinen zouden worden besteld? Wat bedoelt u dan precies met level playing field? Nee, ik bedoel het niet over het aantal treinen. Uh, okay. Het gaat meer over de, de, de preferentie die er op een gegeven moment wordt uitgesproken voor een... Misschien andere snelheid voor een, voor een, een singeldekker, uh, dat soort zaken. En, uh, ja. Het is ook, het is ook vreemd, voor mij heel vreemd geweest, dat, dat, dat, hoorde, ik, dat hoorde ik op de verhoren, dat na een toch wel magisch moment van 5 december de andere partij nog uh, ja, betere aanbiedingen of, of addenda indient. Ik weet alleen niet of men die heeft meegenomen. Je kan natuurlijk mailen of schrijven wat je wilt. Eigenlijk moet je dat dan terzijde leggen als je een beoordelingsfase gaat starten, maar goed. Gaat het dan ook over een majeurpunt, namelijk niet langer 2,20 of 2,30, maar 2,50? Is dat nog een issue? Is dat u ook gevraagd? Kunt nee, u dat nog is sneller nog niet gaan? gevraagd, nee. U bent niet gevraagd om op enig moment een snellere trein te leveren? Nou, die 2,30, dat heb ik ook over nagedacht, maar ik kan me alleen herinneren dat in de besch beschouwingen van de snelheid, en met name ook het, het, het aanzetten en vertragen en, en de... Het in- en uitstappen, voor zover je dat kan inschatten op zo'n moment, dat dat geen, geen zwaar punt is geweest. Ten meer omdat het in het bestek ook staat dat de maximumsnelheid onder 25 kV 220 km per uur moet zijn. Regelt hij eronder. in ieder geval ook 110% correct uh, uitgevoerd moet kunnen worden. Mm -hmm. Dus je moest sowieso een trein hebben die onder die uh, rijdraadspanning uh, 10% harder moest, moest kunnen rijden. En daar hebben we aan voldaan. Dank u wel, mevrouw Vos. We Nog naar de, de laatste fase. Um, waarom wilde Alstom eigenlijk geen nieuwe bieding in, indienen? De andere partij deed dat wel. In ieder geval hebben we op dat moment besloten om niet meteen een nieuwe aanbieding te doen. In latere, in latere beschouwingen hebben we. Wel, er zijn wel meerdere meningen binnen het Alstom Concern geweest, maar uiteindelijk is besloten om geen aanbieding te doen voor 12 uh, treinen. <coughs> omdat dat uh, commercieel wel heel onaantrekkelijk zou worden, gezien de vaste kosten die we hadden. En ook, uh, ja, waarom zou je zulke ongelooflijk innoverende zaken doen voor slechts 12 treinstellen? Op dat moment was er geen enkele zekerheid dat die opties, die er ook misschien later gevraagd zouden. Meerdere meningen. Wie ging er uiteindelijk over het besluit en wat vond u zelf? Uh, over de, het uiteindelijke besluit is, de, is de, de verkoopdirectie Parijs. Die hebben ja. uiteindelijk het, het, het de besluit genomen. De, de, het deel van Alstom wat heel graag door wilde gaan was met name het, de, de fabriek in Valenciennes. Die, die daar natuurlijk weer een, een interessant stuk werk in zag en dat is ook heel begrijpelijk. Maar die hebben het uiteindelijk niet voor het zeggen gehad. Dat zijn dus eigenlijk: de, de, zijn dat dan de twee meningen? Dus een, een fabriek die het. We hadden het net over: interessant, of het commercieel interessant was of technisch interessant. Dus die. Uh, de partijen binnen Alstom die het technisch interessant vonden, die wilden liever doorgaan. De hoofddirectie in Parijs niet. En wat vond u zelf? Ja, ik heb daar zelf. Uh, ...mixed feelings over gehad. Ik kon het me commercieel goed voorstellen dat we op dat moment, zeker in, in die omstandigheid, um, uh, ons kruid even droog uh, hielden. Mm -hmm. Ik vond het natuurlijk wel enorm jammer, want daar heb je toch veel ziel en zaligheid uh, in, ingestopt. Want hoe lang heeft u eraan gewerkt? In deze tinder? Ik ben erbij betrokken geweest vanaf het begin. Ik heb ook andere dingen gedaan, maar dit ja. was wel mijn, mijn hoofdactiviteit in die periode vanaf marktconsultatie tot, tot eind 2003 was dus een behoorlijke domper uh, ja. in december 2003. Ja. Uh, maar wat was uw reactie dan op die stellingname van de Franse directie die uiteindelijk tot besloot? Ja, die, die, heb ik, die heb ik mede helpen uitvoeren. Dat... Het HSA constateert dan dat Alstom zich met het niet indienen van een nieuw bod eigenlijk de facto zich terugtrekt uit de procedure. Maar er ontstaat dan een briefwisseling tussen Alstom en HSA over... Wat als ze nou daadwerkelijk doet, of ze zich wel of niet hebben teruggetrokken. Um, klopt dat? dat die, die briefwisseling ken ik niet. Nee. En wat vond u van het standpunt van de aanbesten van de andere kant dus, om, um, dat ze niet op basis van de twee best- and final offers wilden kiezen? Begreep u dat? Nou, ja, de, de, de NS en, en, en zo, die werden natuurlijk geconfronteerd met het feit dat wij... Nog even niet wilde aanbieden en, en, en dat ook hebben toegelicht. En vanuit hun interpretatie dat, ze, dat wij ons dus terug trokken, dat was hun, hun stelling. Wel eh, geconfronteerd werden met één aanbieder. Want in zo'n gunningsfase, die ook beschreven staat, heb je idealiter natuurlijk een, een aantal aanbieders die. Eh, het zou kunnen zijn, je hebt, je hebt voorkeur voor een aanbieder op, op grond van de criteria, daar probeer je een contract mee te sluiten. De anderen gaan dan, populair gezegd, in de ijskast. Mislukken die onderhandelingen kun je altijd nog teruggrijpen op de nummer twee. En, en die had men dus toen niet. Vond u het eigenlijk dom om dan maar met één partij door te gaan? Nou ja, dom. Met, met veel respect voor de klant. Ik vond het onhandig. Ik denk onhandig. dat de klant daar in een in, in wat moeilijke positie kwam. ...wat we vorige week de fuik hebben genoemd. Ja. Ja. ja. En een touw Ja, maar wij Hoor hebben dat net. touw niet gespannen. Nee. Misschien in nee. ieder geval niet bewust. Nee. Had Alstom nog andere overwegingen... ...om geen nieuwe aanbieding te doen? Um, nee, we hebben geen andere... Uh, overweging gehad om... Geen, ...een nieuwe aanbieding te, niet in te dienen. We hebben wel... Uh, ...besloten om daar geen... ...geen juridische zaak van te maken. Want dat had natuurlijk wel gekund. We hadden het natuurlijk kunnen voor laten komen in kort geding of zo. En waarom heeft u dat niet gedaan? Daarvan is het besluit geweest dat we op dat moment dat niet opportun achten, ...omdat wij ook nog in andere aanbestedingsprocedure met de NS begonnen waren... ...voor de vervanging van het, van het stoptrein, dus het sprintermateriaal. Het dus om de relatie moment, niet te belasten? We wilden die, bela die relatie niet belasten. Dat is een is duidelijke er... overweging geweest. Maar had u dan een zaak gehad? Ik bedoel, u heeft net een aantal zaken dingen geschetst over het niet hè, voldoende aan de aanbestedingsprocedure. Denkt u dat u dat, dat, dat een uh, gewonnen had kunnen worden, Alstom? Nogmaals, ik ben, ik ben geen jurist. Mm -hmm. Als dat de het enige, het enige relatie die we op dat moment met de NS hadden gehad, ik noem het even uh, HSA, moet ik het beter zeggen. Dan had dat wat mij betreft zeker kans van slagen gehad. Dat uh, in een rechtszaak besloten wordt dat alsnog op grond van de... ...van de, de Bafo van 5 december eerst een, een duidelijke uh, besluit getoond moet worden... ...over wie het nou eigenlijk zou hebben gewonnen. Maar u heeft dat niet gedaan, omdat u toch bezig was met een andere opdracht... ...die was misschien commercieel interessanter geweest. U wilde de relatie niet verstoren. Klopt. Um, op diverse plekken in de media is uh, de verdenking geuit... ...dat zich in deze aanbestedingsprocedure um, onregelmatigheden hebben voorgedaan. Heeft u daar zelf ooit signalen van gehad? Nee. Behalve de slordigheden waar we het net over hadden. Heeft u zelf misschien ooit gedacht nog dat er dingen gebeuren die niet in de haak waren? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Waarom kunt u daar geen antwoord op geven? Ja, de, de, de, in de feitelijkheden, ik heb, ik heb geen aanleiding gehad om te denken dat er de onregelmatigheden waren. Daar heb ik ook geen bewijzen van. Nee. Behalve dat het erg frustrerend voor u was om zoveel jaren hiermee bezig te zijn. En dan... Ja, maar dat is, dat, is, ja. dat is natuurlijk het lot van, van ja. dit soort hele grote aanbiedingen. Dat is, dat is uh, nee. zwart of wit. Heeft u ook nog meegespeeld dat Alstom ook de TCV's voor Thalies leverde... ...en het dus in principe een concurrent is dan van die nieuwe lijn? heb ik geen weet van. U heeft daar nee. geen weet van? Nee. Dat is ook nooit besproken ergens bij de koffieautomaten? <kugels> nee, niet, niet serieus en ook niet uh, bij de koffieautomaten. Nee. En hoe verhoudt Alstom zich tot de Franse spoorwegen? Zijn de beide be zijn toch eigendom van de staat, van de Franse staat? Nee. nee. Niet? Nee. nee. Alstom, Alstom was, was geen, was SNCF had of, of de staat van Frankrijk, staat Frankrijk was geen eigen uh, eigenaar van van Alstom op dat moment. Nee. De enige relatie die er was, was dat de SNCF mee heeft, mee heeft geholpen op, bij het ontwikkelen van de eerste series uh, uh, TCV's. Dus die waren eigenaar van de, van de eerste uh, ontwerpen van de TGV's. Ontwerpen. Ja. Maar daarna zeg maar, is het zichzelf los. Uh, uh, iedere uh, spoorwegmaatschappij kan TCV's kopen en daar gaat de SNCF niet uh, moeilijk over doen. Nou, het, is, het, is product, het was een product met, bij, bij de firma Alstom. Ja. Uh, ik, ja. ik heb ze nooit verkocht, dus ik weet niet hoe dat gaat. Ja. Ik geef het woord even aan de voorzitter. U heeft een aantal dingen gezegd over hoe in uw beleving deze uh, aanbestedingsprocedure is verlopen. U heeft waarschijnlijk ook de heer Dupken gehoord zeggen dat hij wel het idee heeft dat er aanbestedingsrechtelijke risico's zijn genomen. Hoe duidt u die risico's vanuit Alstom gezien? Nou, dat, daar kom ik terug op wat ik net een beetje schetste. Het risico was dat wij natuurlijk wel een geding aan zouden hebben gespannen. En dat we dat dan ook gewonnen zouden hebben. Waarop dan de, de aanbestedendienst misschien zijn mening had moeten wijzigen of zijn procedure had moeten wijzigen. Dat was het risico. En dat, dat verbind ik dan aan wat uh, meneer Dubke zei. Dat ze natuurlijk met een enorme tijdsdruk zaten voor het... Voor het uh, ...gaan rijden met dit materieel op de lijn. Ja, dat, dat is volgens u een van de redenen geweest waarom er een aantal fases ja. misschien niet uh, in uw ogen eerlijk zijn verlopen. Is dat er tijdsdruk was? Nee, dat, dat, dat dan begrijp je uw dat, opmerking? Dat hoort u mij niet zeggen. U, de zegt risico's, u, u, u, u, de risico's u, zoals ik dus? ze interpreteerde uit dat verhoor waar u het over heeft... ...gingen met name over dat de HSA of NS Financial besloten heeft om, om toch met minder aantal buiten besteksgrenzen... Een, een, een aanbieding te vragen. Nou, oh, dat richt zich daarop. Ja. Mag ik het nou zo begrijpen dat u vindt dat u niet eerlijk bent beoordeeld in deze aanbestedingsprocedure? Of misschien niet bent beoordeeld? Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet beoordeeld ben, maar... of dat eerlijk is geweest. niet beoordeeld. Ben. De aanbestedingsprocedure heeft uiteindelijk uh, toch 2,5 jaar geduurd, u gaf aan, er zat tijdstruk op. Ja. Is dat nou uh, bijzonder? Um... Ja, wat, wat, wat is lang? We hebben wel vergelijkingsmateriaal met andere aanbiedingen die we in Nederland hebben gedaan bij bijvoorbeeld regionaal vervoer. Daar, gaat het, daar ging het wat sneller, maar daar ging het natuurlijk ook over andere, andere technologie en andere, andere omvang, en met name technologische omvang van, uh, van materiaal. Ja. Zijn er nog aspecten waarvan u zegt, uh, die wil ik wel inbrengen in dit verhoor, maar daar is niet expliciet naar gevraagd? Nee, ik denk dat alles wat ik, wat ik verwachtte en wat ik ook graag zou willen inbrengen uh, aan de orde is geweest. Ja. Dan dank ik u. Uh, oh, ik zie dat er één collega nog een uh, aanvullende vraag heeft. De heer Elias. Ik heb nog één vraag. Ja. Um, ik, ik hoor u in dit verhoor waar ik geboeid naar geluisterd heb uh, vertellen. Eigenlijk ligt die aanbieding er nog steeds van ons. We, nou, hebben we er niet over het Ik denk dat die, die inmiddels uh, verlopen is, maar. Ah, ja. Nee, maar om, om, om commerciële redenen hebben we bewust nagelaten uh, te, te procederen. Want er liep een ander, andere orde en uh, je gaat uh, de, de, de hand die je voet niet bijten. Dat heb ik toch goed begrepen? Dat is mooi gezegd, ja. Um, maar toen uiteindelijk die Vira, dat het helemaal mislukt was... en die treinen naar de Watergraafsmeer werden gesleept... heeft toen, heeft toen Alstom overwogen om te zeggen... We hebben nog een aanbieding liggen. We kunnen binnen, nou als we nu beginnen, dan is het er binnen twee, drie jaar. Dat mag u de directie van Alstom vragen, want ik ben daar in 2008 uh, ja. vertrokken. Maar u had dat even kunnen adviseren of bedenken? Nou, ik denk dat iedereen daar wel, uh, die dat zag gebeuren in Binnen en Buitenland daar wel uh, gedachten over heeft gehad. Dat, ik, ik, weet, ik weet zeker dat dat niet gebeurd is. Dat dat, uh... Dan was dat daarmee de slotvraag van dit verhoor en daarmee sluit ik ook dit verhoor. Okay. Dank u wel.